Hallo iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik kogelschelpe armbandjes maken. Zo zien ze eruit. En dat ga ik jullie vandaag allemaal uitleggen hoe dat moet. Want iemand vroeg op TikTok hoe dat dan moest. Ik zal hier de comment even plaatsen als dat gaat. Want ze vroeg dus hoe je armbandjes moest maken. En ik vond het heel moeilijk om uit te leggen op TikTok. Want dat is gewoon, je kunt maar een minuut filmen. Dus dat gaat niet echt heel goed. Dus dan ga ik van, dan maak ik er een YouTube video over. Zijn jullie benieuwd hoe ik, hoe ik de armbandjes ga maken? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Oké, okay, ik heb mijn camera even omgedraaid, want dan kan ik het beter uitleggen. Wat heb je nodig? Een schaar. Een lat. Ik gebruik deze twee tangetjes. Buigringetjes. Waxkoord. Kogelschelpjes en dan nog een sluitingje die zitten bij mij in deze bak, dus je hebt ook nog een sluitingje nodig. Ik neem nu eens een sluitingje, Een veterklem. zo een. Veter ik wil niet scherp stellen, zo. En dan eigenlijk ook een verlengstukje, alleen momenteel heb ik geen verlengstukjes. Dus doe het eventjes zonder verlengstukje. Wat je als eerste doet is, je neemt je waks en meet 60 centimeter af. Dat is de afmeting voor een armbandje normaal gezien. Oei, wacht, ik helemaal aan de knoop nu. 60 centimeter. Ongeveer, het maakt niet helemaal uit als het niet helemaal perfect is. En dat knip je af. Zo. Dan neem je je en een buigringetje. zo'n zo een buigringetje. En je neemt je twee tangetjes. Je kan er ook één gebruiken, maar ik gebruik er altijd twee. Want ik vind dat persoonlijk fijner werken. Je neemt je buigringetje... buigringetje wow. Uh, buigringetje zo. En je draait die open. Oh wacht. Zo. Zo ziet dat eruit. En dan ga je, ga je je sluiting erdoor doen. Zo. Zoals scherp stellen. En daarna doe je je buigringetje weer dicht. Zo. Ik nu die weer dicht. Oké. Okay. De volgende stap is. krijg je buigringetje met sluiting door het wachtskort. Dus zo. Nu zet dat erdoor. En dan neem je de twee uiteindes. En die neem je samen. Zodat dit hier nu in het midden perfect in het midden zit. Zo. En dan ga je hier een knoopje in maken. Knoopje. Gewoon één knoop. Zo. En dan trek je goed aan. Zodat dat niet loskomt. Zo. Tada. Zo ziet dat eruit, normaal gezien. Oké. Okay. Dan neem je zeven korgelschelpen. In principe is dat lang genoeg voor mijn pols. Je kan er ook minder nemen. Of meer. Dan moet je zelf even kiezen. Maar ik neem altijd zeven. Zo. En dan gaan we de koude schelpjes erop rijden. Zoals je ziet heb je een bovenste koordje. of heb je een koordje dat hoger ligt dan de ander. En deze, die, die hoger ligt zeg maar, die moet je van boven rijgen door de koude schelp. Dus deze gaat dan langs boven erdoor, en die andere langs onder erdoor. Als je het door wil. Zo. Die heb ik er net rond door gekregen. En die langsboven. En dan ga je die zo aantrekken. Allebei heel goed aantrekken. En dan ziet dat er normaal gezien. Normaal gezien ziet dat er dan zo uit. Zo. En dan ga je hier weer een knopje maken. Zoals je hier deed. Dus nu maak ik hier een knoopje in. Zo. Zie je? Dan ziet dat er zo uit. En dan zie je weer een koorts dat van boven ligt. Dat is deze. En die gaat dan nu van boven. Door de koude en dat ander koortje gaat dan langs onder erdoor. Zo. Zo. En dan trek je aan. En dan maak je er weer een knoopje in. Zie zo? En deze stap blijf je herhalen. Herhalen. Tot al je kogelschapjes op zijn. Dus nu snap je ongeveer hoe het moet. En dat blijf je dus herhalen. Tot de kogelschapjes op zijn. En dat ga ik nu ook doen. Dus waarschijnlijk ga ik dat nu versnellen. Want anders wordt het een heel lange video denk ik. Oké okay, het armbandje is klaar. Dat ziet er zo uit. En wat je dan nu doet als alles klaar is, dan neem je je veterklem. En dat leg je door het touw. Zo. Met het ringetje naar de kant van de touw is. En dan leg je dit tegen de knoop aan. Zo. En dan ga je dan met de tang dicht knepen. Zo dicht als het gaat. Zodat dat helemaal niet meer los kan, dus dat moet soms een beetje fringelen. Die wil niet echt dicht gaan, normaal gaat dat wel makkelijker. Die wil precies niet meewerken de... Oké, okay. voilà. Die is dicht zoals je kan zien. Ik wil niet scherp stellen. Oké, okay, zo. Zoals je ziet is die dicht en die kan er ook niet meer uit. Wat je dan doet, is zijn de overige draad afknippen. Zo dicht mogelijk. Hij gaat nog dichter normaal gezien. Maar dat doe je zelf maar als je dat wil. Meestal docht dat niet zo heel fel. Dus dan zit het armbandje eigenlijk nu af. Het enige wat je nu moet doen is met een buigringetje en een verlengstukje door het ringetje gaan. Zodat je hem dan kan dicht doen. Wacht, ik kan er wel al een buigringetje aan hangen. Maar waarom moet het dan niet scherp zijn? Dus ik nu een buigringetje. Zo. En dan mijn twee tangen. Ik doe het buigringetje open. En ga door dit ringetje hierheen halen. Zo, en doe hem dan weer dicht. Dan kun je ook nog een verlengstukje aanhangen. Maar die heb ik momenteel niet in dit kleur, in dit kleur zilver. Zo. stel scherp stellen. Zo je gewoon een buikringetje aan. En dan kan je het dicht doen. Zo. En dan is je schapenbandje klaar. Zo. Tada. Zo maak ik dus deze leuke schapenbandjes die ik net heb laten zien. Heb je dus nog vragen over hoe je een armbandje moet maken, laat ze dan zeker weten hier in de comment. Of heb je nog leuke ideetjes voor sieraden? Laat ze dan ook zeker hier achter. Want dan wil ik zeker nog een video daarover maken. Oké, okay, dus dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!